Ik heb jullie ingeschreven voor Leerkracht van het Jaar, omdat jullie eh, jullie 100% dag in dag uit inzetten voor de leerlingen. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Ik kan veel meer vrienden maken door de hulp van mijn juf en juf Annie. Jij bent zo'n belangrijke collega, een belangrijke mentor. Jij zorgt er eigenlijk voor dat, dat je een sfeer creëert waar starters zich, zich goed in kunnen voelen. En, daar ben ik gewoon enorm dankbaar voor. En dat is zo moeilijk om te verwoorden wat dat voor mens doet. Dat je collega's hebt die er staan, sterk, samen. O onbeschrijfelijk, echt. Iedereen vormt eigenlijk één grote cirkel rond Nina voor haar een beetje te beschermen. En Dat is gewoon een, een mega grote verandering voor haar. Zonder jullie um, zou ik hier nu niet staan waar ik nu sta, dan ben ik zeker dat ik uh, 25 juni mijn diploma niet zou moeten gaan halen. Zonder jullie zou ik minder zeker voor de klas staan, zou ik mijn klas niet zo in de hand hebben. Jullie hebben mij uit een hele diepe dal gehaald, mijn geloof in mijn ideale job en mijn droomjob teruggegeven. Dankzij u ben ik echt een gat in de boter gevallen. Jullie hebben al zoveel gedaan. En je moet nooit willen opgeven jullie hebben mij vleugels gegeven jullie weten nog niet half hoe fantastisch jullie zijn ik vind jullie eigenlijk wel top ik zie je in de heren jullie zijn voor ons de leraar van het jaar